is echt niet normaal dat er zoveel verhalen over afzwaai ja. zijn. Het is echt niet normaal. Ja, ook dat die gewoon neergeschoten is. Ik nooit wat voor gehoord, ja. hè. Hoi, ik ben Raaf, 11 jaar. Hoi, ik ben Sebas, 12 jaar. Wij hebben dit boek gemaakt door ouderen in Ravenswate te interviewen. We hebben een wensenboom in de speeltuin, dat is een uh, iets waar mensen ideeën kunnen instoppen en dat met de klas gaan wij dat uitbrengen. En er was iemand die uh, had een idee over om van Oud-Ravenzwaai een boek te maken. En daardoor zijn we uh, gaan mensen gaan interviewen. Er zijn niet veel van dit soort boeken. Uh, in totaal zijn er 500 gedrukt. Uh, 250 zijn naar mensen in het dorp, gewoon ieder huishouden heeft één boek gekregen. Uh, voor de rest de 200, andere 250, die werden verkocht. Ik deed mijn interview over Gerrit van der Oever. Die woonde hier in de oude posthoorn. Nou, dit is de vernieuwde posthoorn. De oude posthoorn is voor een deel afgebrand. Heel leuk en ook heel interessant. Dit was de oude posthoorn. Alleen uh, een deel, ze verhuurden ook een deel aan mensen. En dat is in de fik gegaan en toen is, is het opnieuw gebouwd. Ik dacht zo van, die Tweede Wereldoorlog is gebeurd, het was oorlog, maar niet alleen oorlog, het was ook gewoon best wel coole verhalen die erbij komen. Ik heb Jan Borgerstein geïnterviewd en uh, die vertelde over dit huis hierachter. Er kwam een uh, Duitse voertuig, een uh, Engels jachtvliegtuig. Die hebben altijd beschoten, maar die kwam door het dak. Daar lag Vientje van Eck te slapen en die is toen doodgeschoten. En een jongere broertje die moest zijn been amputeren. En zo dat dit gebeurd is in, ja, in, in ons dorpje, zo klein, en dan toch best wel wat gebeurd. Nou, maar ook gewoon dat de post van afgebrand is ja. en dat iemand gewoon over de dijk liep en die zag dat. en Die ging gewoon even de voordeur ja. in trokken ja. en die klokken. Nee. Naar ja. Dat vind ik heel gaaf. Ja, maar dat is gaaf voor mij wel.